In 2015 ben je uitgeroepen als Limburgse renner van de toekomst. en het rijtje staat slechts Rob Ruig, Roy Curvers, Wouter Poels, Tom Dumoulin. Ja, nog uh, no nooit gehoord dat rijtje, maar dat klinkt wel goed. Uh, er staan mooie renners tussen. ben je eigenlijk op de fiets beland? Ja, dat is uh, via mijn vader gebeurd eigenlijk. Die, ja, die deed op mountainbiken en ik was eerst voetballer. En toen ook eens gaan, uh, gaan fietsen. En er, ja, van het een kwam het ander en eerst nog een combinatie, maar dat, uh, dat ging niet zo goed. Want, ja, eerst op zaterdag voetballen, zondag wielrennen of veldrijden, maar ja, dan uh, ging het veldrijden niet zo goed. En toen uiteindelijk alleen nog gaan veldrijden. Maar wat is er nou zo leuk aan om met je fiets door de modder te baggeren? Ja, het hoeft niet per se modder te zijn, maar vooral, ja, het is snel en uh, je kan ook zelf bepalen eigenlijk hoe hard je gaat. Dus je kunt je grenzen verleggen en uh, ja, het is leuk om te winnen. Hoe bouw je nou eigenlijk je conditie op? Uh, trainen en rusten. Dat is uh, eerst veel trainen, veel investeren. En dan uh, rusten, goed je rust pakken. En uh, ja, dan word je daar beter van. Maar wat bedoel je met rust pakken? Een beetje doeloes op de bank zitten? Dat is, uh... Nee, ja, het is meer uh, dat je een paar weken hard traint. En dan uh, hard en veel. En uh, dan doe je wat rustiger, een week rustiger aan. Dus je, je, je fiets wel, maar de intensiteit is lager. En de trainingen zijn wat korter. En dan. Uh, Hou je dus meer tijd om, over om te rusten. Zeg maar. Maar hoeveel uur per week train je dan? Uh, ja, dat verschilt ook uh, met de wedstrijden. en de In de voorbereiding is het meer en dan is het al rond de 17, 18 uur. Maar in een wedstrijdseizoen gaat het meer naar de ja, 10, 11, 12 uur. Per week? Ja, per week. Ja. En wat doe je dan buiten die tijd om? Uh, ik zit in Tilburg uh, op school, op de universiteit. Daar, daar studeer ik uh, bedrijfseconomie. Is dat te combineren? Ja, ja ik heb uh, ook ja, lang getwijfeld. Voor zal ik HBO in Sittard of, uh, of op de universiteit? Maar, ja, ik kreeg toch feedback van de universiteit is uh, meer zelfstandig. En uh, minder contacturen dan op het HBO. En ja, dat, dat, dat was wel eigenlijk de, ja, de, de keuze was toen zeg maar, snel gemaakt. Want ja, op de universiteit veel meer vrijheid. Dus je kunt meer je eigen ding doen, zelf plannen. Ja, en dat is voor het wordt er wel uh, makkelijker. Wanneer hoort je prof? Wat is het doel? Uh, ja, binnen nu ja, en een anderhalf jaar. Dat uh, in ieder geval volgend jaar met veldrijden. Dan uh, moet ik er staan, dan wil ik er staan. Uh, ik ben nog ja, met veldrijden erbij, dan uh, zeg ik dat goed. Nog, ja, nee, met de, nog twee seizoenen weg uh, op de weg, uh, belofte rennen. En nog na dit seizoen, nog één seizoen veldrijden belofte in mijn categorie. Ja, in die categorie moet ik er, wil ik er wel staan, want ja, daarna wordt het lastig om uh, prof te worden. Dus binnen nu een anderhalf jaar uh, moet het zijn, ja. Heb je het mountainbiken helemaal afgezworen? Mm, nee, nee. Ik heb uh, vorig jaar minder gemountainbiked. Uh, ja, vind ik wel jammer, dus uh, dit jaar ga ik daar wat anders aan doen. Ik heb weer meer mountainbiken. Ja. Mountainbiken, Tokyo 2020. Ja, dat, uh, dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval uh, eerst weer wat meer doen dan vorig jaar. Want ik deed het op een hoog niveau en veel internationaal. Vorig jaar uh, één wedstrijd uh, slechts gereden. Dus nu eerst weer uh, oppakken. En winnen in Tokio. Wie weet. Als veldrijder ook Olympisch wordt. En, uh, en misschien mountaineer of op de weg. Kan allemaal